Je hebt vast al gehoord over de nieuwe privacywetgeving waar je aan moet gaan voldoen voor 25 mei 2018. Maar we horen heel vaak getwijfel. Moet ik daar nou echt per se mee aan de slag? Ja, dat moet. Zo ben je als vereniging onder andere verplicht om te inventariseren welke persoonsgegevens de vereniging vastlegt. Aan te tonen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Oftewel documentatieplicht. Dat je een goed en volledig overzicht hebt van de systemen waarin gegevens verwerkt worden. Een goed beeld hebben van toegang tot die systemen. En inzicht in de kwaliteit van de beveiliging van die systemen. En tot slot dat je ervoor zorgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG verloopt. Een van de belangrijkste veranderingen draait rond accountability. Je bent zelf verantwoordelijk volgens de AVG om de wetgeving na te leven en om te bewijzen dat je dat doet. Onthoud dat het enerzijds moet, maar anderzijds ook dat transparantie over het goed regelen een positieve waarde is richting je leden. Heb je hulp nodig bij deze lastige batterie? Huur dan onze AVG Professional in.